Ja, ik denk uh, GVVV terecht overwinning vandaag voor uh, de blauwe. Hoe kijk jij tegen de wedstrijd aan? Ja, ik denk uh, dat het een, uh, een wedstrijd was. Uh, ja, op zich natuurlijk. Uh, je zag twee ploegen die uh, verdedigingen misschien wel het beste voor elkaar hadden en weinig weg gaven. Uh, ja ik denk als je die uh, uiteindelijk scoor je altijd uit ergens uit persoonlijke fout natuurlijk ik denk dat dat voor gewoon een 0-0 wedstrijd misschien is en is het wachten op degene die een goal maakt uh, ja en dat hij dan zo vast wel zuur ja dat, uh, ja, dat is niet anders uh, maar ja eigenlijk dat ik denk, ik denk dat dat het is misschien hadden ze wel wat meer overwicht qua bal als je dat bedoelt uh, dat, daar, daar kan ik me wel in vinden uh, maar ja, uiteindelijk speel je hier ook tegen nummer 2, tegen goede ploeg. Dus uh, yeah. ja. Nou ja, ik denk ook als je een beetje kijkt naar de, uh, de kansenverdeling. Nou ja, we hebben een aantal mogelijkheden gehad, maar echt die laatste fase was een beetje lastig denk ik, hè? Ja, het is sowieso lastig om in die laatste fase was het om te komen. Want ik vond dat we aan de bal niet, uh, ja, niet secuur genoeg waren uh, om een bal te houden in ieder geval, om in de ploeg te komen. Ik vond ons uh, statisch. Ik vond ons niet uh, echt bezig om echt de bal te willen hebben, terwijl die er een paar keer wel echt tussen lag. Ik denk ook dat het soms ook gewoon risico's nemen is, van, uh, of indribbelen of uh, iemand tussen de linies in te pasen. Uh, maar dat komt denk ik misschien ook wel door de belangen wat er op het spel staat, dat je wat minder risico's durft te nemen. Terwijl die er wel een paar keer lag en dan... Uh, ja, Dan is het best wel jammer zou ik zeggen, dat je niet het niveau haalt wat je kan halen. Ja. Hey, uh, hoe kijk je nu verder tegen de laatste twee wedstrijden? Nou, heb je al een beetje gekeken naar de stand in de derde periode en de uitslagen? Ja, Ik heb de uitslagen wel gezien, maar uh, ik moet zeggen dat, uh, ja, dat ik eigenlijk meer aan het nadenken was van uh, ja, hoe, uh, wat hadden we misschien anders vandaag kunnen doen. En, uh, dus ik moet zeggen dat ik daar nog niet echt heb, uh, op voortgekeken en voortreur heb gebeduurd. Maar wat ik ook in de voorgaande interviews heb gezegd, van ja, ik vind dat je altijd moet uh, spelen om te winnen. En dat is, uh, ja, eerst volgende wedstrijd is dan weer Excelsior en dan, uh, ja, ja, daar kijken we dan uh, gewoon naar, ja. Volgens mij is het nog niet helemaal gespeeld, als ik even snel gekeken heb, zijn er nog wel mogelijkheden. En volgende week natuurlijk ook Excelsior, die, uh, ja, die gaan eigenlijk spelen voor de laatste kans. Dus op zich is dat wel een mooi affiche, denk ik. Ja, dat, ja, uiteindelijk zeker. Ik denk, uh, ja, die, die spelen ook ergens om, uh, maar uiteindelijk uh, ja, moeten we denk ik vooral eerst naar onszelf kijken en moeten wij gewoon uh, elke wedstrijd uh, willen gaan winnen. En het maakt niet uit uh, waar je voor speelt, maar uh, je moet in ieder geval spelen voor uh, elke wedstrijd om te winnen, want daar ben je sportman voor en ik denk dat, dat je dat ook altijd moet willen, want als je nu al zegt van we laten hem even lopen en we laten hem even gaan. Dan zegt dat ook iets over jou als sportman of als team als uh, wij voor staat. Nou, en daarvoor willen wij zeker niet staan. Dus uh, ik ga ervan uit dat we gewoon uh, zaterdag weer volle bak gaan. Nou, laten we dat doen. Sluiten we deze wedstrijd af. Volgende week Excelsior. En daarna nog een wedstrijd thuis tegen Hoek. Dankjewel voor nu en uh, fijn weekend.